Ik ben Hendrik Klaver, ik vervul de functie van uh, meerwerking voorman CQ Eerste Man. Mijn naam is André Spijkerman. ik ben operator B. Ik ben uh, Henk Vroklager, mijn taken zijn ons eigenlijk uh, kwaliteitscontrole, afstellen van de machines, eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden, ook het instrueren van nieuwe medewerkers. Ik ben Rilke Korman, ik ben uh, steller binnen de afdeling en ik ben uh, verantwoordelijk zeg maar, voor het hele machinepark. Hier een extrusie maken wij kunststofleidingssysteem, dus die buizen die maken met behulp van extrudemachines. Deze buizen worden door een lijn geleid waar de buis wordt gekoeld en afgesneden. De operator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de buis. De banddikte, de diameter, de lengte en alles moet door de operator gecontroleerd worden. Deze baan is eigenlijk iets apart. Iets met vele varianten, dus je moet een machine instellen, je moet de buis rondmaken en uh, zorgen dat de besparing goed is. Wat mij motiveert om bij de Rijker te werken is, uh, het is een, het is een, een leuk afwisselend uh, beroep, het is niet eentonig. Uh, je hebt elke dag sta je weer voor verrassingen. De collegialiteit is heel groot en de ploegen. Soms weet je ook meer van elkaar dan dat ze thuis weten. Zeg. Ja, ja. Dus de voetbalclubs is natuurlijk ook altijd daar weer een terugkomend item hier. Dat is gewoon ja. uh... een boel grapjes, een boel. Uh... Ja, nou ja. Hij is van Feyenoord, ik ben voor Ajax. <laughs> ja. Ik ben altijd de pineut. <laughs> Neem de stap. Kom solliciteren bij Deka en kom bij ons in Dextroerzeal. We zitten verlegen om goede ervaren mensen met veel enthousiasme om dit werk uit te voeren. Ik zie jullie graag ter